Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten? Hier zie je drie gezinnen. In het eerste huis wonen Anwar en Fatima met dochters. In het tweede huis wonen Sonja de Vries en haar kinderen. In het derde huis wonen Sergio en Naomi met hun zonen en met de moeder van Naomi. De gezinnen wonen bij elkaar in de buurt. Hun kinderen spelen vaak samen. De ouders en de kinderen gaan vaak naar het park. De ouders zijn blij met hun kinderen. Ze zijn trots op wat hun kinderen allemaal doen. Maar soms zijn er problemen. De jongste dochter van Anwar en Fatima is zes jaar. Hun dochtertje wil niet op tijd gaan slapen. Elke keer als Fatima haar in bed legt, gaat ze huilen en schreeuwen. En als Fatima terug naar de huiskamer gaat, komt haar dochter weer uit bed. De zoon van Sonja is drie jaar. Hij wil niet eten. Soms gooit hij zijn bord en het eten op de grond. De oudste zoon van Sergio en Naomi is 16. Hij is een puber. Hij luistert niet naar zijn ouders. Hij maakt vaak ruzie met zijn broer en ouders. Dan loopt hij boos weg en slaat de deur hard dicht. Op een dag krijgen de ouders een brief. De brief is van een organisatie waar je kan praten over je kinderen. Bijvoorbeeld over het slapen en eten van je kind. Of over pubers die niet willen luisteren. In de brief staat de naam en het adres van de organisatie. Je kan naar de organisatie toegaan. Of je kan even bellen. En een afspraak maken. Anwar en Fatima lezen de brief. Ze vinden het een goed idee. Ze willen graag weten hoe ze hun dochter kunnen helpen om op tijd naar bed te gaan. En wat ze kunnen doen zodat hun dochter s'nachts goed slaapt. Ze gaan naar de organisatie. Sonja leest de brief. Ze wil ook graag een keer praten over het eten van haar zoontje. Ze belt met de organisatie en maakt een afspraak. Een mevrouw komt bij haar thuis om te praten. Ook Sergio en Naomi lezen de brief. Ze willen graag leren over een puber. Hoe kan je praten met een puber? Hoe je een puber kunt helpen als hij of zij een beetje onzeker is. Een mevrouw van de organisatie geeft Sergio en Naomi tips. Wil jij ook een keer praten over je kinderen? Kijk in de brief met de YouTube-link. Daar staat het adres en telefoonnummer van de organisatie die je kan helpen.